Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Johannes 3, vers 17 en 18. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Als christenen plaatst God barmhartigheid in elk van ons, maar het is aan ons om te besluiten of we ons hart sluiten of openen om het te ontvangen. Ik heb gemerkt dat het serieus nadenken over de hedendaagse noden in de wereld één van de dingen is die mijn hart openhoudt voor barmhartigheid. Onze gedachten moeten gaan naar hen die minder bedeeld zijn dan wij zelf. En ons hart te openen voor degenen die lijden. Lees 1 Johannes 3 vers 17 en 18. Ik houd echt van deze Bijbelversen omdat ze specifiek erop wijzen dat als ik een nood zie, ik het niet gewoon mag afwentelen op iemand anders als zijnde hun verantwoordelijkheid. En ook mag ik niet denken dat de nood zo groot is dat ik er niets aan kan doen, want dat is niet waar. Ik heb in onze bediening gemerkt dat zelfs als jij en ik niet alles kunnen doen in een bepaalde situatie, wij wel wat kunnen doen. En dat is mensen hoop geven. Ik bid dat je bereid bent om je hart van barmhartigheid nog wijder open te stellen voor de wanhopige nood van mensen over de hele wereld. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik wil niet egoïstisch leven, terwijl ik mij ervan bewust ben dat anderen gebrek lijden. Ik open mijn hart om uw barmhartigheid te ontvangen, zodat ik anderen kan helpen. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.